Het instellen van tweestapsverificatie stapsverificatie binnen Google Workspace is makkelijker dan ooit tevoren. Ga naar Google.com en klik rechtsboven op je profielfoto. Klik daarna op je Google account beheren. Selecteer de optie beveiliging. En selecteer de optie verificatie in twee stappen. Daarna wordt er gevraagd om de verificatieproces te doorlopen. Dat ga ik nu samen met je doen. Zodra je op aan de slag klikt, wordt je gevraagd om je huidige wachtwoord in te vullen. Daarna mag ik mijn mobiele nummer invullen, waar een verificatiebericht naartoe wordt gestuurd. Vervolgens wordt er een sms-bericht gestuurd dat ik nu ga invullen. Nu je dat hebt ingevuld, is twee staps verificatie ingeschakeld zodra je op deze knop klikt. Nu maak je gebruik van een sms- of spraakbericht om in te loggen. Dat is prima. Maar mocht je nou gebruik willen maken van de Authenticator app, dan kun je deze optie ook nog selecteren. Je kunt vervolgens de Authenticator instellen en de QR-code scannen met je telefoon. Mocht je de code niet kunnen scannen, dan kun je deze code kopiëren in je Password Manager. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van LastPass of een Password. Vervolgens klik ik op Volgende en vul ik de code in. Zodra ik op Verifiëren klik, zie je dat de Authenticator app is gekoppeld. Zodra ik nu terug ga, zie je dat beide opties zijn ingeschakeld voor mijn account. Ik kan eventueel het spraakbericht weer uitzetten, maar dat hoeft niet. Als laatste raad ik je aan om backupcodes aan te maken, zodat in het geval je hier geen toegang tot hebt, je wel weer de toegang tot je account kunt herstellen. Dat doe ik door hierop te klikken, mijn wachtwoord opnieuw in te vullen, en vervolgens de codes die nu tevoorschijn komen, ergens op te slaan in een digitale kluis. Zij het je vakwoordkluis of ergens op een persoonlijk briefje. Nou, Nu dat is ingesteld, heb je twee verificatiestappen stappen ingeschakeld. Maak je gebruik van drie methodes om in te loggen. En weet je zeker dat jouw account goed is afgeschermd tegen hackers. Nou, Nog één ding om je een beetje gerust te stellen. Stel je bent toegang tot je account kwijt. Maar je maakt gebruik van Google Workspace. Dan kunnen we in samenspraak met je baas of... Nou, met ons als reseller je toegang weer herstellen dat gaat niet zomaar maar weet in ieder geval dat het dan wel kan dus uh, je staat er niet alleen voor als dit niet meer werkt maar het is een extra laag om de toegang tot je account te ontzeggen in het geval hackers of mensen van buitenaf met kwade bedoelingen toegang willen tot jouw account en daar is het allemaal voor bedoeld dus uh, fantastisch dat je het wilt instellen je hebt nu gezien hoe het moet ik zou zeggen Spreek je collega's er ook op aan, dat ze hier ook van gebruik maken. En mocht je deze video nou nuttig vonden, klik dan op het duimpje omhoog. Mocht je vragen hebben, laat het me weten in de reacties. En dan wens ik jou succes met het veilig houden van je account.